mensen leuk jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gt 5 LSPDVR en morgen vandaag ga ik op pad met Wim en dit is de Vito en dit is Wim en dat heb ik al gezegd dat is een passat en dat is een Vito en uh, wat boeit ook allemaal nee ik uh, ik hang vast maar we gaan een melding krijgen denk ik of hangen helemaal vast nee we gaan geen melding krijgen maar we hangen wel vast en ja nee ja even snel intro want ik had dus blijkbaar echt gewoon of ik had dus echt 40 minuten of zo opgenomen met de Vito daarna nog een opname en daarna deed ik mijn microfoon um, Mute dacht ik, maar hij was dus blijkbaar Ik unmute hem, dus ik had gewoon een uur lang aan opnames zonder uh, uh, spreken dat er bij zit. Ik heb zomaar maar meteen verwijderd, ik had zoiets van zou ik ze toch uploaden, want er gebeurde genoeg. Maar ik heb besloten ze niet te uh, uploaden en ze te verwijderen en dus opnieuw te starten. En daar heb je niet altijd zin in, maar dat begrijp je jullie zelf ook wel. Dit is de Vito, gemaakt door Zij Session niet af, dus een whipje, oftewel work in progress. Dus hij is er niet af. Stop hebben we, oranje hebben we, uh, sorry uh, blauw hebben we uiteraard. Dit naar voren terwijl hij naar achteren gaat. En uh, we gaan de straat op. Geen bijzonderheden om te vermelden. Dus dan houdt het snel op. Ik vind die vieten zo wel mooi. Die andere vieten die ik in game had, ja, die vond ik niet zo mooi. Maar deze is wel vet hoor. Waarschijnlijk ook gewoon omdat het het kloppende Vito-model is en alles erop en eraan. Dus uh, ik ben tevreden. Hopelijk jullie ook. Maar we leven geen oranje. We hebben een suspicious person on, um, uh, nee, is Empire Way. Dat is niks voor ons. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Ja, noodhulp draaien. We gaan wat meldingen pakken die hier... Uh, ...in de omgeving zijn. Misschien wat verkeerscontroles doen door middel van stoptekens geven, kenteken voor dus bij deze Jeep moet er iemand de eerste zijn die pech heeft. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 6, 9, Delta, Alpha, Hotel, 2, 5, 7. Niks aan de hand met de Jeep. Dus gaan we nog geen stopteken geven, dat is nergens van nodig. We hadden alles en iedereen nou letten in de gaten. All Prio We have an ambulance requested in Tatavia Mountains. Units respond Code 3. Even Prio naar een uh, ongeval op de snelweg. ...toestemming van de meldkamer als het goed is. Nou oh, nou. Niemand stopt voor mij ofzo. Wat is dat je? Ja. De meeste gaan we goed aan de kant. Maar er zijn genoeg die letten niet op. Dat is in het echte leven natuurlijk ook. Dat begrijp ik ook wel. een stukje rijden, maar we zitten nu op de snelweg dus dan moet dat stukje zo voorbij zijn het verkeer netjes voor mij aan de kant gaat ik ga zoveel mogelijk links rijden zodat het verkeer ook naar rechts gaat en niet ineens met volle snelheid stil begint te staan want dat is wel heel uh, normaal in het gta verkeer dat ze naar links gaan uitwijken of volle, vol in de remmen gaan hier is een verkeersonderstopping dus daar ga ik mee rekening houden we gaan even rechts rijden Zo so steeds uiter. te plaatsen iedereen knalt er nog vol op we gaan even snel te plaatsen hier zo kijken wat er allemaal uh, of de gewonnen zijn hoeveel gewonnen er zijn ja één gewonnen is al bevestigd hier zo ambulance, assistance required on um, olympic freeway Hello. Iedereen oké? Okay? Wat is er gebeurd? Is iedereen oké? Okay? Wij zijn oké, okay, maar de bestuurder van de truck heeft hulp nodig. Ja, dat begrijp ik. Oké, okay, meer wordt er ook niet gezegd, geloof ik. De ambulance staat alleen wel vast in de file daar. Er zit niemand meer in die truck. De bestuurder van de vrachtwagen wordt op dit moment gereanimeerd en de reanimatie was niet succesvol. Dat betekent dat we een dodelijk ongeval hier hebben. Even opletten want die truck die zit te bewegen. Om niet te hebben dat hij uh, omkukelt. Maar een begrafenis om maar deze kant op laten komen. takelwagen vragen voor de, de vrachtwagen en die takenwagen ligt ook op zijn zijkant zo te zien en het beste wat we kunnen doen is um, de vita pakken wegrijden en het hier laten oplossen het verkeer langzaam al laten rijden dan gaat het in ieder geval al even zijn gang en wij omdraaien we gaan retour naar de stad en als we uit het gebied rijden, dan stopt de verkeersregeling automatisch. Hier zijn twee collega's op de motor. Ja, te blijven een achtervolging ofzo. Van dit voertuig hier. Want die gaat er vandoor. Stoppen! Hoi, wat ben je allemaal aan het doen? We gaan echt niet over de snelweg rennen hoor. Dan ben we er snel klaar mee. Dat gaan we niet doen. Knieën zetten. Ik weet niet waarom en voor wie die er vandoor ging, maar hij ging er volgens de mod vandoor. Dus dan houden we hem ook even aan. We gaan hem een uh, transportje laten komen, even snel fouilleren. <laughs> Allemaal uh, lekker op de snelweg, heel wild. Ja, zo. Oké. Okay. Ik wilde eigenlijk toeteren op uh, de auto voor mij, die dus uh, niet doorreed. En daardoor joinde ik de achtervolging. Dus ja, het ging eigenlijk vanzelf. 12.01, dat is 12.01 over. Oh, oh. 12.01. 1, Lincoln, 18. We have a traffic alert on um, Vespucci boulevard, voor narcotics in transit. We zijn weer in de stad en we krijgen een melding van uh, een ANPR hit. En in de vorige video's heb ik al uitgelegd wat ANPR is. Um, en dit zou de best gevaarlijke verdachte zijn. Drugsrunners. 1201, dat is 1201 oh, oh. Lincoln 18. De Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. En hey Ik zie hoeveel personen in het voertuig zitten. Eentje denk ik. Nu om een bekende voor mij gaat stoppen. Ik ging eerst naar links, nu maar naar rechts. Lijkt te stoppen. In Ann Arbor, in uh, strawberry. Victor thirteen. We're at the little coffee shop around the corner. We, We have a 148 in strawberry. Ah, ik eens up, is snel hoor. Een in het erbij. we got eyes on the target. Hoge Ho, snelheden. Mijn collega's crashen en blokkeren alles. Nee. Het voertuig wordt uit het zicht verloren. Ja, het voertuig kwijt. Echter rechtdoor gegaan. Zit hem en voertuig kwijt, geen zicht meer op het voertuig. Voor de zich verloren geen uh, bewijs voor de verdachte kunnen vinden. Tegen de verdachte kunnen vinden. Dan weet je het dus wel wie de uh, eigenaar was. Ja, zes uh, stukken bewijs heb ik gemist. Misschien heeft hij het ook wel gedropt onderweg hoor. Maar ja, daar ben ik niet op aan het focussen. Helaas, pinnakaas. Je kunt u weg vervolgen. We Als ze me mooi tegenkomen, dan is hij van mij. geen meer nodig. We hebben een suspect op de vlucht in Pillbox Hill. We zijn naar een geplande actie blijkbaar. Um, of niet, dat weet ik niet. In ieder geval een uh, verdachte die wordt uh, gezocht. Net zoals die meneer wat we net hadden die er vandoor ging. Maar nu gaan we dus naar een thuislocatie zo te zien. En uh, daar moeten we dus iemand gaan aanhouden. Ik weet dus niet precies of deze persoon op dit moment is gesignaleerd en uh, nu moet worden aangehouden of dat een, een uh, geplande inzet is waar dus wel wat. Uh, waar we wat langer over mogen doen om dat te plaatsen te komen. Maar we gaan gewoon meerijden met verkeer en een beetje doorrijden. Dus in dit geval. Uh, Af en toe is vrij gebruik maken van de vrijstelling. Ja, je hoorde inderdaad schoten. Ik hoorde ze ook, maar hier is die schietbaan. Dus daar zal het wel vandaan komen. Uh, ik weet niet hoe dit gaat aflopen. Niet goed namelijk. Voor de verdachte dan. Voor mij uiteraard wel. Nou uh, wel. In de remmen. Maar dat wil ik niet zeggen. We gaan wel ons kogelwerend vest aantrekken. Uh, even kijken. Ja, die hebben we natuurlijk gewoon hier ergens in het midden staan. We gaan het ook helemaal alleen oplossen, hè? zonder collega's en zo. Dat is allemaal niet belangrijk. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Hier, Denk om uw eigen veiligheid. Bedankt politie. Hallo. Politie. Ja, ja, dat ben ik. Hallo. Waar bent u? Hallo. Dat is zij. Ik zie haar niet. Vrouw komt tevoorschijn met die honden omhoog. Waar is zij? Ja, bro. Schiet hem maar in mijn dood, hè. Oh, dat is het deze. Kom tevoorschijn met je handen omhoog. Mevrouw. Veel wapen. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Heel goed. Op je knieën zitten. Welke verdachte je wordt er geschoten? Eenmaal vuurwapen aangetroffen, OC verdachte wordt op dit moment geboeid. Verdere personen in deze woning maken zelf kenbaar. Staan blijven hè? Goed. Nou. Oh. Waar is het vrouwke? Wapens bergen. Ik ben mijn wapen kwijt. Hop. Hop. Oké, okay. hij zit niet meer in mijn holster Mevrouw, u bent bij deze aangehouden. U werd nog gezocht door ons en uh, verboden Ik Kan daar ook bij kijken. Ik ben niet zo onverplicht. Ik heb recht op een graad van Kunnen het bureau krijgen? Of daarmee contact opnemen. Dat was niet mijn bedoeling. Ik wil aan het fouilleren. Of ze nog meer wapens bij heeft. Bluetooth. Oké, okay, goed. Transporteinheid komt deze kant op. En we gaan naar buiten. <coughs> naar mijn laatste melding van vandaag. Officers report a suspect resisting arrest on, um, Elton Avenue. Copy dispatch. Vector 13 is in the area. Achtervolging motor. En ja, gaan we pakken. De collega's zaten er oorspronkelijk achter, maar die collega's zijn ergens mee te bekennen. Oh. Samen blijven! Kom op. Ja, je kunt niet meer snel rennen, vriend. Ik denk dat jij een heel neurotrauma hebt, je. Stop nou, voordat je dood bent. Goed, ik ben aangehouden. Negeren stopteken. Uh, gevaarlijk bijgedrag. zou dus je graag... Uh... Een ja. ambulance maar even deze kant op voor uh, deze beste heer, want hij is best wel aangereden dan mij. Maar... Uh... Ja. Dat is. wat? Wow. Voor de mensen die dat kennen, ik gebruik het zelf nooit. dan niet dat jullie denken, waar ah, ben je er zo in? Voor de mensen die het niet kennen, dat is een... Uh... Een... Uh... Een, een groet of zoiets, ik. Ja nogmaals, ik gebruik het echt niet. Uit uit uh, Zuid-Limbabwe. En dan in het uh, oosten geloof ik. Een uh, heerlijke landgraaf, uh, kerkraden, die zeggen wel eens adieu Maar ik geloof dat ze ergens anders het land ook wel adieu of zoiets. Ik weet het allemaal niet. Je. Weet je wat ik wel weet is dat ik ermee ga kappen niet voor van, ja Wel voor vandaag, maar niet voor altijd hey, Ik ga jullie bedanken voor het kijken Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video Wat het gaat zijn is de Raptor Responder XC40 Die had ik dus ook al opgenomen, maar zonder geluid um, Dat is altijd heel jammer Dus dan doen we het gewoon nog een keer uh, Dus ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video En dus de Raptor Responder Laat een blauwe duimpje achter, dat zou ik erg leuk vinden En tot dan, doei!